Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, die is helemaal leeg, Roosje. Helemaal leeg. Kijk eens, Joyce, kijk eens, Joyce. Joyce, niet laten vallen, Joyce. Dan ben je hem kwijt. Hé hey, Roosje, jij wil ook een woord onder de look. Nou, Roosje, dat is een dikke grote. Word je hem helemaal? Goed zo, Roosje. Kom maar Joos, kom maar Joos! Ho Joos, Hé Roosje! Hé hey, Roosje! Kom maar! Goed zo Roosje, kijk eens Joos! Ho Joos! Oh, oh jullie zijn bijna vallen Joos. Je had maar kleine stukjes de hele tijd. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Kom maar, Joyce. Ho, oh, Joyce. Kom maar, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Roosje. Ik ga je bak pakken, Roosje. Die zou toch wel leeg zijn? Ja, die is helemaal leeg. Hé, hey, Roosje, ik pak hem. Goed zo, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, kom maar Tjors! Kom maar Tjors! Kijk eens Tjors! Ho Jos! Ja, Roosje wil ook een stukje. Nou, je mag een klein stukje, klein hapje nemen. Oh, wat Moet je goed. Ja, alles in je mond. Kijk eens Tjors! Kijk eens Tjors! Oh, Joyce, kijk uit, niet bang zijn. Ja, Joyce, nu ben je het kwijt. En nu pakt Roosje het. Ja, dat krijg je als je niet uitkijkt, Joyce. Hé, hey, Joyce, je had een heel groot stuk. Hé, hey, Joyce. hey Joyce. Oh, Joyce. En de andere twee staan in de stal. Hé, hey, wat is het als ijzerdraad, Joyce? Dat is niet goed. Hé, Joyce. Ho, Joyce. Dit is een beetje te vies om te gaan rollen, Joyce. Dan word je echt vies. Ja, deze zou ik nog mee. Hey Hé, Joyce. Ik weet niet of ik toch wat heb. Ja, ik heb wat. Hey, Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Met loven al. Kijk eens, Joyce. Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Ik ga deze meenemen. Ik ga je trappen, Roosje! Hé, hey, Joyce! Wat een modder, Joyce! Wat een modder! Ho, oh, Joyce! Hé, hey, Joyce! Ho, oh, Joyce! Hé, oh, hey, Roosje. Bruine paardjes. Rood-bruine paardjes. Goed zo, Joyce. Hoi, oh, genoeg, Joyce. Hoi, oh, genoeg. Oh, je moest wachten. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Roosje. Hé, hey, Joyce. Oh, Joyce.